Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Als je nieuw bent hier zou het super leuk zijn als je abonneert. En vergeet niet het belletje aan te drukken. Dan mis je geen enkele video. We hebben alleen een video op zaterdag en zondag. Dus je wordt niet overspoeld met allerlei notificaties van YouTube. Zo, so, we zijn waar dames. We zijn bij de Sint van We zijn hier dus met uh, de volledige SOCO-social uh, iedereen. En dan krijgen we zo meteen een presentatie. En dan uh, zijn daar ergens allemaal. En daar er staan mensen voor. zijn allemaal surprises. Oké. Okay. dus krijgt een surprise. Sluber, sliesla sluber. Oké, okay, lieve en zijn. mag straks ouderwets in de zak. Bij deze op het de hint. Het lijkt op een gebak. Een bak. Oh, de bak. De liefde gaat door de maat en degene van wie. We houden winnende vraag. Ik ben nu al benieuwd ja. naar jouw reactie. Het wordt vast meer de interpretatie nieuwsgierig. Oh, ik heb een soort schrijfje. Jullie het. zijn de dingen. Kijk, dit is niet voor mijn familie, dit is voor mezelf. Oh, een paar Oh, lekker! Nee, niet opeten nu, hè? Nee. Oh, al oh, al oh, lekker! Lieve Kline, ik heb ik laatst begrijpen voor mijn beste meid Aan parkrijden besteed je heel veel tijd. Met, met het liefst in een combinatie met een camera. Om filmpjes te maken met steeds een andere thema. Ander Ook Sint heeft de filmpjes gekeken en apart kunnen is geen sport gekeken. Ah, wat een, wat een onbekend talent hier. Ja, maar ik Oh, dat is, oh, dat is, dat is, oh, dat is wel een lampje. <hijen> <hijen> <hijen> Wat dan? Oh, de moet kind. Oh, dat is wel makkelijker. Onbekende talenten van onze Bianca, jongens. Kijk, je hebt fans van paarden en je hebt fans van estraderen. En dat allemaal in één shot. stal. Hmm. Het is weer zover. Tess moet even knuffelen met alle paar. Uh, ah, yeah, ja hoor, liefde. Oké, ja. Dankjewel. Super <middels> Waarom doe je die nou af? Je hebt platte putten haar Nou, laten met strepen. strijden. Oké. Ja, dat is het. Zal de platte, de platte haar. Dus is het een wat ga je doen? Met gaat rijden, 2 2. Ja, wat is dat? Dat is een soort van Het is een fnrs En dan vaardigheid 2. Oh ja. oh ja. En daarna ga ik je voorlezen. Tijd om los te rijden. Bel is natuurlijk vrijdag behandeld door de gyropraktiker. En... Uh... Nu moeten ze zijwaarts doen, denk ik. Nu weet ik niet. Hm, Beetje jolig. Nou, ah, het is zo even bij. was voor korte duur. Nou, na twee dagen stilstaan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Sommel het lekker rond. We hadden wat zijwaarts gangen, dat was het. Even de luistersiekeur. Grapponnie. Knop netjes. pas snel. dat eh dat speelt? Er geen pit hoofd. Ruben? Ja. Zou snel spannend, maken. Ja. Eh, test even afwenden. Uh, maakt niet uit. Nee, knap maar door. Ga maar richting de A. We gaan beginnen zo. Op de hoefslag. Ja, we gaan beginnen. Op de hoefslag. Juist ja, zo. En dan even bij de K. Stap, test. A, afwenden in arbeidsstap. A, afwenden in arbeidsstap. Voor X tussen het poortje, handhouden en voeten. Voor X tussen het poortje, handhouder en voeten. Arbejdsgroep, zee rechterhand. C rechterhand. Voor E, wellicht er zit. Ik zie dat Sinterklaas bij ons op de cominetjes is. En ik zie ook dat uh, gewoon. Uh... Ja, Sinterklaas, hè? Dus de Piet is gewoon op de pony gesprongen. pietjes is op uh, Oblixje. Ze hebben gewoon een Nee. Oh. Dat is een klein en dat is een volgens mij zijn twee kleine pietjes. Alle kindjes op een rij. Ze ook wel reuze spannend, zo'n Sinterklaas. Ik heb Tess ook naar beneden gestuurd. Ik weet niet of ze aankomt. Oh, daar is ze. Kijk. Tess gaat toch nog even kijken. Zo. Ik heb vandaag mijn VA2 proefje gereden. Dus vaardigheid 2. En ik vond het super goed gaan. Ook al weigerde ze volgens mij twee keer. Bij de balk was het heel grappig. En mijn ander sprongetje ging zo een stap overheen. Maar ik vond dat het toch super goed ging. En ik heb 185 punten. Oké. Okay. Waarschijnlijk zie je het niet goed. Kijk. Dit is mijn adventkalender. Cool. En de mooiste, die staat helemaal bovenaan. Goedemorgen, het is uh, maandag vroeg oh, en ik zie dat de trailer open staat, dus dat moet niet. Dat is een goed idee, Ik kan er allemaal water en binnen en meer van die ellende. Oké, okay. Kindertjes, doe de trailer dicht, dat moet. Uh, ik ben even op de manege, die is wel dicht, maar Verona moet er medicijnen hebben, dus die ga ik even geven. En ik heb zelfs mijn bril op, dan kan ik zien hoeveel ik ga. <lacht> Iedereen in een slommer. En dan moet ik aan de slag. Vanmorgen even bij Tess op school geweest. Het was ook wel leuk even met de nieuwe directrice gesproken. Want Tess mag af en toe natuurlijk eventjes uh, op schooldagen dingetjes doen die normaal gesproken niet zouden mogen. Dus dat was wel even belangrijk. Medicijnen geven. <lacht> De medicijnen, die zit natuurlijk in een zandkleurtje, helaas weer, maar het hoest is al afgelopen, dus we zitten nu op de derde dag, ja derde dag en het gaat gelukkig alweer heel veel beter. Ik ga vandaag ook even denk ik, nee vandaag niet vandaag is maandag, dus dan heb ik eigenlijk nooit tijd. Dus morgen heb ik ook geen tijd. <laughs> het is toch te erg voor worden, gelukkig hebben we Elisa die ons helpt. Maar euh, nou ja, vandaag of morgen maak ik tijd. Om eventjes Verona in de paddock te logeren en dan even een minuutje te laten draven. Want ik wil toch even kijken hoe het met haar beentje gaat. Vrijdag ging natuurlijk niet zo lekker, maar we zijn inmiddels alweer een paar dagen verder. We hebben weer lekker gewandeld, wat langer gewandeld nu. Dus ik wil wel even van de week kijken hoe het met haar been gaat. Want anders, als het zo blijft, ga ik toch even naar de kliniek toe, want ik wil niet dat er iets ernstig aan de hand is. Ik kan me wel voorstellen, als ik me enkel verstuik, dan kan dat ook zes weken duren. We zitten nu in de vierde week, dus in die zin zou het kunnen. Maar op een gegeven moment, dan moet het wel echt beter worden. De dierenarts was tevreden, maar ik was vrijdag dan toch wel weer een soort dat ik denk, ja, dat is toch ook niet helemaal de bedoeling. Dus, nou ja, goed. Uh, vandaag morgen ga ik even mancheren en dan gaan we even kijken hoe het gaat. De paarden staan nu los. bel die probeert even aandacht van ons te krijgen. Oh, nee, sluit weg. Belletje! Ik heb er net gelungeerd. Dat ging super goed. Alleen gisteren was ze blijkbaar niet alweer een zie kwijt. Dus, um, stok ze even een sprintje. Maar dat was wel grappig om te zien. Vina staat daar over te... Daar. Kijk, dat is het ene kleintje. Dat is het andere kleintje. En grote... Die! En de grote, die is aan het wandelen met Elisa. Nu roept hem net ook. Tada! ze niet heel goed. Belde heeft het is lekker losgestaan. Vrona ook even. En Henja ook. En ook goed geleuzeerd. Dus ik ben er weer blij voor vandaag. Oh, mijn moeder moet blazen. Eén momentje. Volgens mij is ze klaar met het blazen. Dus dan kan ik weer verder. Het is vandaag, als het goed is, dinsdag. Morgen heb ik een Sinterklaasfeestje op school en thuis. Ze dus krijgen allemaal surprises, want we zijn Sinterklaas aan het helpen. Vandaag ga ik bel rijden, het is alleen al best donker, dus ik ga het even binnen. Ja. En ik heb er zin in en mama gaat met corona wandelen. Uh... Ja, dat is wel doen. Cool. Zo, ik heb ze helemaal opgezadeld. En uh, ik heb er een paar snoepjes geschreven. En nu wil ze alleen maar kusjes en kusjes geven. Opgezadeld, vlegjes in, nou ja, die had ze nog van de wedstrijd. Daar ook nog een flechje ingevlochten. Oh nog een kusje bij jou? Ja, oh, ja oké. Okay. Ik krijg heel veel kusjes ineens. Nou, ik ga lekker rijden en het zo uh, in doen. En niet voor mij. Sorry, bukkelspens. Maar dan gaat het me geven jou. Ja. ben je aan het oefenen test? Hoe zit het? En hoe gaat dat? Het gaat wel. Wat betekent dat? Uh, ik stuit nog steeds wel. Maar het gaat steeds beter. Nou, oké. Laat maar zien. Gaat het goed, Bel? Nee? Kom. Oh. Is het zo lastig? Ach, gos. Die armen wel. Het ah, is echt heel eerst. Nou, rennen. Maar dan is het nog een nieuwtje Ik heb vandaag heerlijk gereden. Ik dus probeer in de goede galop aan. Stond stil. Ik heb heel veel kunnen oefenen. En ja, ik ben heel erg blij met wat ik vandaag heb bereikt ook. Er waren mensen bezig om volgens mij wel grond schoon te maken of egels erin te duwen. Ik konden allemaal niet eng. Ze liepen gewoon langs. Ze gingen gewoon verder met rijden. Dit gaf mij echt het gevoel, van ik heb echt heel veel. Klik poppen. Wat hallo. Hallo. Bluebody. Ik weer Nee, Alleen maar We waren bijna de McDonald's. Ik liet een liedje zien van Marshmallow, heet die zanger. En. Het liedje? Ja, het. Happier. Happier. En dat is van een meisje, een nou, een meisje met een wow. Hoe scherpstel je. En die een hond krijgt, en dat meisje helemaal te geel. En die hond gaat uiteindelijk weer dood. En daar moest, een beetje, daar moest moeder een beetje om huilen. Ik heb hem al een paar keer gezien. Dat is dus helemaal het verhaal niet. En ze zegt: Ik hoor dat liedje. Kan je het voor me vertalen? Natuurlijk kan ik. Want ik wist waar het over ging, en dan wist ik wel ook weten of het precies hetzelfde betekent. Ja, dus toen moest ik het liedje vertalen. Zie dus ik dat liedje te vertalen, gaat die hond dood. <lacht> Die moesten ook huilen op het dan ga je laatst. Dus, dus midden in de McDonald's zit je dan te huilen, gezellig. Dan ben ik echt een watje. Ja, en het laatste stukje kreeg haar dochter. Dus twintig jaar later ik kreeg dan weer een hond en dan is die foto naast elkaar gezet. Het is een, het is een lief liedje van een Marshmallow. Diepe betekenis. Meisje werd gepest, dat was wel zielig. Ja, want het is een beugel had. Ik weet niet of dat de enige reden was. Dat maar goed. Al met al, huilen wij bij de McDonald's. Dat is een beetje gek. Ik niet. We gaan naar huis. Nou, ik heb net mijn boer en zijn nieuwe Nintendo Switch gespeeld als het goed is. En um, ik vind het aan de ene kant vond ik het heel leuk om het uit te proberen en om het ja, een keertje te spelen, maar ik zal het niet altijd willen doen want ik vind ook jongens opnieuw met Bella en Bella is er ook niet mee heen Gaan we nu aan Misschien kun je beter met haar gaan wandelen Ga je met mij mee? Ja, waar gaan we mee? Ik ga met Verona wandelen, dat ja. is wat ik doe, wandelen Kan ik naar buiten Ja Jeey, kom maar even eten kom, we Gaan wij toe? Zoals Tess al zei gaan we even buiten om wandelen is 5 december, dus vanavond hebben we Sinterklaas thuis. Nou ja, Sinterklaas komt niet, die heeft geen tijd. Nee. Maar we, ga, we gaan links over de brug, dus. Maar we hebben pakjes avond gezellig met uh, het gezin. En Lotte natuurlijk, die wordt ook bij ons gezin. vriendentje van Rick. Uh, Monique was zo lief om vandaag al twee keer met vrouwen te wandelen, omdat die inmiddels stalbenen heeft van het uh, stilstaan van de afgelopen... 3,5 week, nou ja, stilstaan, weinig uh, rij, nou, niet rijden en alleen wandelen. En, uh, in het begin mochten ze natuurlijk maar 10 minuten, dus dat ging niet zo goed. Ik merk wel dat we allebei een beetje ja, kriegelig, is dat een goede woord, aan het worden zijn. Loop maar even gewoon door, schat. Uh, ja. Naast je paard wandelen als ze koeliek hebben gehad, is het toch anders dan als ze kreupel zijn, denk ik ervaar ik, ik weet niet precies, maar ik merk wel dat ik zoiets begin te krijgen van, ik wil dat het over is ik wil gewoon weer rijden en uh, ik merk aan Veron ook dat ja, ze is natuurlijk altijd braaf en ze is altijd geduldig, maar ze begint een beetje uh, ja, misschien mijn, mijn reactie over te nemen, dat kan natuurlijk ook dat het gewoon aan mij ligt, omdat ik kriegelig word dat zij ook kriegelig wordt nou ja, ze is hartstikke mega braaf, kijk maar en ze loopt keurig mee en ze, is echt, ze, doet, het, ze doet het helemaal goed. En dat ben ik super blij. Dat ze gewoon netjes zichzelf is en dat het goed gaat. Maar ik merk toch dat ik nu zoiets begin te krijgen: van nou, ik zou er nou wel weer eens een keertje op willen. Dus egoïstisch, ja, dat ook. Ik weet het. Maar voor mij is paardrijden mijn uh, vrije tijd. En ook zorgt het ervoor dat ik zen blijf. Dat ik een aardigere moeder ben. Dat ik beter voor het huis zorg. Dat ik makkelijker mijn werk aan kan. Het is mijn beweging, het is, ja, het is best veel. Dus dan is het lastig als je dat 35 vier weken niet hebt en het dan dus eigenlijk op je eigen oh, voorzichtig, ga maar. Kom maar Frank, en dat je dus op je eigen zin moet teren, daar heb ik volgens mij niet zoveel van of zo, ik weet het niet. Nou ja, we gaan even lekker wandelen. Misschien dat het dan weer beter gaat in mijn hoofd. Goed, we hebben altijd een obstakel. Ik bel wil niet altijd over de brug. Dus meestal gaat vrouw voorop. En Tess gaat nu even kijken of ze het zelf voor elkaar krijgt zonder vrouw. Uh, ja. Weinig, weinig obstakel. Bella doet altijd, zegt ze. Nou, net moest ik gewoon voorhoor hoor. Dus uh, nou ja, fijn dat ze het nu wel doet. En terug op middel middenhof we wel lekker hebben. Even een half uurtje gewandeld, even de beentjes afgespoten, want er zat ongelooflijk veel drek op. Overal is modder, het is natuurlijk nat weer. Ja, het voelt wel beter. Maar ik wil nog steeds rijden. Ja, ik ben een piepdoos Ja, het is egoïstisch. Ik weet het. Neem het niet weg dat je dat gevoel soms hebt. Ik denk dat we allemaal wel eens egoïstisch zijn. Maar ik ben wel heel blij dat het goed met haar gaat. En dat ze goed loopt. Dus morgen gaan we weer even longeren om te kijken of dat ook goed gaat. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat ze rustig opgebouwd wordt. En ondanks dat ik me zo voel, er niet zo op reageer. Dat zal het wel vereist dat je wel blijft nadenken. Donderdag en het is alweer donker. Tess is thuis die zijn werkstuk aan het maken over Japan. En een kerstkaart aan het maken voor Flora van Kososium. Ik ga Verona eventjes een beetje longeren. Oh, naar nou ja, logeren. Zij gaat rondetjes lopen en ik sta in het midden. We hebben geen touwtje voor nodig. En ga even kijken hoe het met haar gaat. Daar ben ik zo wel nieuwsgierig naar. Want we zijn nu natuurlijk alweer een weekje verder. Gisteren was het een beetje zat, maar vandaag valt wel mee. Toen zijn mijn egoïstische gevoelens gewoon weer weg wil ik alleen maar dat ze beter wordt. Dus ik ga eventjes mongeeren. Oké, okay, dit is niet grappig. Ik heb heel even gelongeerd. en uh, dus even aan beide kanten een klein stukje gedraafd. En ze loopt kruppel. Ik zit hier met mijn petje, met mijn jas aan, undercover. En ik heb geluk dat ik mijn winterjas aan heb gedaan, want ik zit nu op een nat stoeltje. Moet je het even laten horen, Verona? Helaas kwam vooral vanmorgen een kreupel er box uit. In stap hebben we het nog niet gehad, maar nu doen dus ze wel. Ik moet wel zeggen, we zijn nu één twee minuten aan het lopen en dan gaat het wel beter. Maar dit hebben we nog niet gehad. Ik zal even laten zien. Hij ik had een beetje haast. En Elisa was er dan natuurlijk bij wel. Dus toen zei ik Elisa, als je wil helpen? Dan zou ik erg blijven vinden. Ik ben bezig op de volk, want ik denk dat jullie het zeker bezig zijn. Ja, zoiets. <laughs> ja, super. Ja. Wat ga je doen? Ik ga springen zo steen.